Wij zijn vandaag op de dijk bij Delfzijl en we staan eigenlijk vlak bij het Eemshotel. En we staan hier op het nieuw versterkte dijkvak Eemshaven Delfzijl waar je dus ziet wat waterveiligheid met zich meebrengt en waar je ook ziet hoe belangrijk waterveiligheid is. Aan de ene kant ligt Delfzijl en gaan we hier voor de droge voeten van Delfzijl en verderop ligt de economie van Delfzijl en ook die beschermen we. En daarmee beschermen we onze droge voeten. Ikzelf, Luitjes, inwoner van Loppersum, zie hier dat mijn droge voeten beschermd worden en aan de andere kant mijn mogelijkheden om te leven, wonen en werken. Dit is wat de VVD heel erg belangrijk vindt: waterveiligheid en ieder ook zijn eigen kosten dragen, wat we met onze partner Delfzijl ook doen. Stem daarom op mij en op de VVD.